Mij de voor libi, Mij hoor mij prakseri na se mij wani. Mij de amikimang vulmigronta bum. Mij lop mij stjint tip nanga breiti. Mij stjint abe egi koni. mi futro van mij lop nanga prinki. Van mij prakser mij mischin Mij mooi. Mij stjint bosroiti. Fuzi amoro krim vormak in alla sel, in mi stin. Me ter ala mi koutu, Met ter ala mi moni. Mi loop mi srevi, sma'i mi. Mi na lobi, mi ati. Mi ken on vormak di, Nan nga lobi, na nga Nou, mi bostroiti mi mooi ini. Mi crakti, mi aparti, mi lopfa mij zorgt. Ik mi mi pot me gusonto, na kring -kring, mi die mij zorgt. Ik n'a een mi mij mi Ik heb mi kruk, mijn mi die mij zorgt. in heb een kruk, mijn vriend, mijn mi mijn mi mijn mij ab mij presi in aglontapu. Mij broko prati mi moro bunsei na ngasma. lobby. Lobby presiri talenti dat nami. waka marki lobby.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 Tide mo waka moro fara. Mo waka na nga piki krak ti. Minagado fumigro Mina fumilibi. Nga hermis jing krak Tide ade o waka bum. Misavro ko fukomoro fara. Mifutumoy. Mi anu mooi. mi fesi mooi. mi sti mooi. mi ye mooi. mi wiri mooi. Alasang mooi. Mi namoro mwoy sma tapagron tapu, mi namoro konisma, tapagron tapu. Sa mi pot mi atif du, mi kandu, mi lop Trasma, loop voor rook en amie. Mijne pot misrevis, na katibo. Per mien wakka, tap mien ego. Mij loop van mien denki. Alade, m'n opomie ati, fugi lobby. Mij loop den in mii libi. Grand tangi, fugi libi. Grand tangi, fugi kusonto. Grand tangi. Voor ala den sansa mi abi Mi lop fami saf safri, mi sakafasi Na mi koni charmi pimi dihe Mi lop fami libi e waka Mi ning na krakti Mi bribi na krakti Ala manteng me opo Bribi e misrefi. Mi lop brokotranga. Mi lopu prati mikoni Mi familie fami begi Noit mo fadon funu opo baka Aiyef mitrana mi lop in gafalik In mi libi me pomi srei fosi Mi roto krak ti moro akankatri Mi namoro koni wan ina famili Mi aplis peji bi alasma Nooit meer pina, tum Noit Nooit meer swaki, tum langer. Milob, misrefi.